Dag iedereen, vandaag de tip om elke keer super sappig vlees te hebben na het bakken op de barbecue. Laten rusten. Cruciaal. Ay caramba! En na het garen is het nu super, super belangrijk om het vlees te laten rusten. Het gaat veel smaakvoller worden en daarbovenop ook veel sappiger. En reken voor kip en rundvlees ook 5 à 10 minuten rusttijd. Kijk En nu. 你